Wil jij starten als ondernemer of ben je aan het nadenken om te starten als ondernemer of als ZZP'er? Uh, dan denk je uiteraard ook na over je businessmodel. Wat is mijn businessmodel? In deze video een serie businessmodellen waar ik voor zou oppassen. Welkom bij 7D TV. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Ronnie Overgoor van 7 TV. En uh, in deze video deel ik met jou vijf businessmodellen. waarvan ik denk, oh, pas daar nou mee op. En eentje, dat is de eerste, die is uit eigen ervaring. En dat is verlies draaien. Um, ik stam uit de tijd dat internet heel groot werd in Nederland. En ik had een internetbureau. En wij groeiden als als een gekko. Uh, en in die tijd uh, was het uh, zeg maar normaal dat mensen tegen je zeiden, van joh, dat noemden ze burn rate. Wij moesten heel veel verlies draaien. Want waarom was dat belangrijk? Je moest heel hard groeien, dus je moest heel veel kosten maken om uiteindelijk heel erg succesvol te worden. Dat deden we in combinatie met een ander aspect wat we heel uh, erg moesten doen. En er was zoveel mogelijk mensen aannemen. Want uiteindelijk was als internetbedrijf was de bedoeling dat je ging verkopen aan Amerikanen of aan een heel groot bedrijf. Uh, en die telden poppetjes. En de poppetjes die vertegenwoordigden de waarde van het bedrijf. Dus hoe meer poppetjes, hoe meer het bedrijf waard was. Dus dat waren de twee dingen die ik deed en die centraal stond in het businessmodel van ons internetbureau. Verlies draaien en heel veel mensen aannemen. Nou gaan die twee dingen... Perfect samen, dus dat ging ook super goed. Um, ik kan je alleen vertellen: uiteindelijk barstte de internetbubbel en zijn we failliet gegaan. Uh, en was het een niet echt succesvol businessmodel? Oftewel, pas op met businessmodellen die ervan uitgaan dat je verlies draait. Het kan handig zijn, er zijn start-ups die voor een hele lange tijd keihard verlies draaien, dikke visies aan boord trekken met het uiteindelijke doel om winst te gaan draaien. Dat kan, maar dan heb je wel degelijk een winstgevend model als toekomstmodel. Maar als jouw businessmodel ophoudt bij het plaatje, oké, okay, we gaan heel veel verlies draaien, heel veel mensen aannemen en dan worden we ooit heel groot, daar zou ik enorm mee oppassen. Het tweede businessmodel, uh, en die kom ik best wel vaak tegen, zeker ook bij de wat kleinere uh, ondernemers, dat zijn wat ik even noemde niet duurzame businessmodellen. Oftewel businessmodellen die te weinig geld opleveren. En dan kun je zeggen, ja, maar geld, geld, geld gaat het dan om geld? Ja, tuurlijk gaat het om geld, want anders dan heb je een hobby en dan ga je of vrijwilligerswerk doen. Dat is prima, dat is hartstikke tof. Uh, maar ik heb het hier over ondernemers die een winstgevend businessmodel uh, willen gaan maken. Pas dan op dat, een model, dat je geen model verzint waarvan je eigenlijk stiekem al weet dat het niet gaat werken. Ik noem een paar voorbeelden. Stel je gaat een YouTube kanaal beginnen, zoals ik, uh, wat een redelijke niche is, ondernemers. Uh, daarvan weet ik dat ik geen honderdduizenden views heb uh, uh, per video. Dus dat betekent dat als ik mij ga rijkrekenen en denk, yo, ik ga dit YouTube kanaal beginnen en dan loop ik helemaal binnen aan advertentieinkomsten van YouTube en dan verdien ik echt 10.000 euro per maand of meer. Nou kan je dat uh, forget. it. Uh, per duizend views krijg ik uh, iets van uh, wat is het 4 euro of zo. Dus dan kun je uitrekenen uh, wat je aan maand in wat je aan views moet doen om per maand een beetje geld te verdienen. En dan gaat de helft ook nog naar YouTube. Een ander voorbeeld is dat je in een drukke winkelstraat gaat zitten en je huurt een heel duur winkelpand en je doet uh, 100 euro omzet. Um, ook dan weet je, kijk en dan kun je wel rijk rekenen. En denk, oh maar dan ga ik 30 dagen keihard werken en dan heb ik met 100 euro. 30 dagen, oh dan heb ik gewoon 3000 euro verdiend. Oh, daar kan ik best wel van leven. Nee, want dat, zo denkt een ondernemer niet. Want je moet je winkelpand moet je huren. Je moet eventueel iemand in de winkel zetten. Als jij niet kan, je moet je inkoop regelen, je hebt van alle hand kosten. Dus met dermate omzet in een winkel ga je het gewoon niet redden. Um, en hetzelfde, nog een derde voorbeeld. Uh, je gaat ZZP'en voor 20 euro per uur. Um, ja, weet je. Dat kan, maar mijn advies zou bijna zijn, zoek dan een baan, want dan verdien je meer. Oftewel, als je aan de slag gaat met een businessmodel, reken je nou niet rijk. Ga gewoon eerlijk zitten, was mijn omzet, wat gaat er aan kosten af en wat hou ik dan over, wat moet er nog naar de belasting en waar kan ik dan van leven. En, en, en heb daar ook een duidelijke doelstelling. Want volgens mij is ondernemerschap niet gebaseerd op het feit dat je een houtje moet bijten, maar dat je er prima van kan leven. Je werkt keihard, maar dan moet je er ook gewoon goed van kunnen leven. Het derde, en dat is misschien. Je denkt, ja, gast, hoezo? Maar het komt voor? Dat is het ontbreken van een businessmodel. Dat is ook een fout business model. Gasten die gewoon niet nadenken. En die denken, yo, ga gewoon beginnen. En die douwen overal geld in en die gaan dingen doen. En tuurlijk zitten er een paar tussen. En uh, die, die komen dan ook nog goed terecht ook. Ga in ieder geval uh, zitten en maak een simpel business model, een simpel business case. Je hebt ook business model Canvas bijvoorbeeld. Hè. Dat is een voorbeeld hoe wij op 1 A4'tje eigenlijk je business model kan beschrijven. Zorg dat je dat dat in ieder geval doet voordat je begint, zodat je een plan hebt wat je als ondernemer wil gaan bereiken. Dus het derde businessmodel, wat echt fout is, is het ontbreken van een businessmodel. Het vierde businessmodel is een businessmodel dat dermate op geld gedreven is uh, dat je voorbij gaat aan jezelf, aan namelijk wat vind jij nou super leuk om te doen? Waar zit jouw passie? Want. Ondernemen, alhoewel sommige mensen je anders doen denken, maar ondernemen is gewoon, daar ben je dag en nacht mee bezig en dat maakt het ook zo tof om te doen. Maar als je dan een businessmodel hebt en je en dat betekent dat je iets moet gaan doen wat je niet leuk vindt of wat je niet zo goed kan, ja, dan, dan zit je daar dus wel mee opgeschreven. Dus ik denk dat een uitgangspunt bij jouw businessmodel zou moeten zijn, wat vind ik nou super gaaf om te doen, wat vind ik super tof om te doen. En dat is het, waar weet ik heel veel van en de combinatie is nog beter, wat kan ik heel goed, dat soort elementen. Kijk daar heel kritisch naar voordat je in een business stapt waar je denkt van, yo, ik kan er lekker geld mee verdienen. Maar uiteindelijk moet je elke dag shit doen waar je gewoon niet vrolijk van wordt. Kan je vertellen, dat is een businessmodel, dat gaat niet werken. En het laatste uh, is, uh, dat zijn de businessmodellen die we online natuurlijk heel veel zien. Yo, ga lekker vastgoed kopen. Yo, ga lekker crypto kopen. Yo, ga lekker een beetje dropshippen. En in no time uh, verdien je 80.000 euro per maand. Dan kun je huis op Ibiza kopen. En ben je loaded en is alles klaar. Um, if it sounds too good to be true, it is too good to be true. Veel van dat soort businessmodellen zijn eigenlijk verkopers van cursussen. Uh, en daar verdienen ze hun geld mee. 80% van de gasten die je op video ziet, die hebben geen huis op Ibiza. Maar die huren het voor een weekje. En die verdienen geen 10.000 euro per maand laat je niet gek maken door dit soort verhalen dat wil niet zeggen dat je met dropship geen geld kan verdienen en het wil ook niet zeggen dat je met vastgoed geen geld kan verdienen en het wil ook niet zeggen dat je met crypto geen geld kan verdienen maar het is niet zo makkelijk als dat veel van dat soort gasten jou doen geloven dus doe je eigen research denk goed na maar bovenal denk aan die vorige tip je kan wel in de crypto's gaan zitten maar heb jij zin om 12 uur per dag achter drie beeldschermen de dagkoers bij te gaan houden als jij dat vreselijk vindt ja prima de lu en als je drie jaar moet doen en je bent een dikke miljonair, ook prima. Maar uh, het wordt heel rooskeurig afgeschilderd. En één, heel veel van dat soort video's, de mensen zelf, zijn echt niet zo succesvol als dat ze lijken. Uh, en twee, again, if it sounds too good to be true, it is too good to be true. Dat waren mijn voorbeelden van businessmodellen waarvan ik in ieder geval, uh, niet, waar ik in ieder geval niet zo enthousiast over ben. Uh, kijk er kritisch naar, doe er je ding mee. Uh, laat je ook vooral inspireren door alle ondernemers en hun businessmodellen hier op CVD-TV. Dat doe je door hieronder te subscriben. Ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Succes met alle plannen die je maakt, want het blijft een feit. Ondernemen is het allerleukste wat er is. Dankjewel voor het kijken. Hoi!